Welkom allemaal, in deze video gaan we machten herleiden. En dit gaan we doen door te kijken naar de macht van een macht. Nou, wat is nu een macht van een macht? Dus stel je voor, we hebben a tot de macht 2. En dit gaan we in zijn geheel verheffen tot de macht 3. Oftewel, a tot de macht 2 tot de macht 3. Nou, dit zou ik kunnen schrijven als a tot de macht 2, keer a tot de macht 2, keer a tot de macht 2. Want er staat, a tot de macht 2 tot de macht 3. Nou, we weten inmiddels dat wanneer ik machten met elkaar vermenigvuldig en ze hebben hetzelfde grondtaal, dan mag ik die exponenten bij elkaar optellen. Of in wiskundetaal, a tot de macht p maal a tot de macht q geeft a tot de macht p plus q. Nou, deze regel kunnen we nu gebruiken, want we hebben a tot de macht 2 maal a tot de macht 2 maal a tot de macht 2. Dan zien we, 3 keer het exponent 2, en 3 maal het grondtaal a, dus we hebben hetzelfde grondtaal, mag ik de exponenten optellen en dit geeft een 6. Maar wanneer ik nu even goed kijk, dan zie ik een exponent 2, een 3 en een 6. Nou Hoe kan ik nu van die 2 en die 3 naar die 6 toe komen? Nou inderdaad, 2 keer 3 is 6. En daarmee hebben we een regel te pakken, Namelijk bij een macht van een macht mag je de exponenten met elkaar vermenigvuldigen. In wiskundetaal a tot de macht p tot de macht q is hetzelfde als a tot de macht p maal q. Laten we eens een voorbeeld pakken. Ik heb x kwadraat, dus x tot de macht 2 tot de macht 3. En ik ga die regel gebruiken. a tot de macht p tot de macht q is a tot de macht p maal q. Dan zou ik hier dus krijgen x tot de macht 2 maal 3 is x tot de macht 6. Nog een voorbeeldje. 3 maal m tot de macht 7 tot de macht 5. Nou, we zien een macht m tot de macht 7 tot de macht 5 en dit geheel moet keer 3. Tussen de 3 en die macht staat een keerteken. Nou, de rekenregel zegt van je moet eerst mag schrijven voordat je gaat vermenigvuldigen dus we gaan kijken naar die m tot de macht 7 tot de macht 5 dan weten we inmiddels dat het gaat worden m tot de macht 7 keer 5, oftewel m tot de macht 35 en dit geheel moet ik nog vermenigvuldigen met 3 oftewel 3 keer m tot de macht 35 korte schrijven door het vermenigvuldigingsteken weg te laten geeft 3m tot de macht 35 laten we er nog eentje doen 6 maal a tot de macht 4 tot de macht 3. En hier ga ik bij optellen 2 maal a tot de macht 2 tot de macht 6. Ik ga eerst mijn beide termen korter schrijven. Ik zie een 4 en een 3. Dat geeft 6a tot de macht 12. Bij de volgende zie ik een 2 en een 6. Dat geeft a tot de macht 12. En die 2 staat er nog voor. Dus dat geeft 2a tot de macht 12. Nu heb ik 2 gelijksoortige termen. Want ze hebben beide het grondtal a en exponent 12. Dus deze twee termen mag ik bij elkaar optellen. En dit geeft samen 8a tot de macht 12. Laten we er nog eentje doen. 3i keer i tot de macht 11 tot de macht 2. Bedenk nu even goed dat hier nu eigenlijk staat. 3i keer i tot de macht 11 tot de macht 2. Machtsverheffen gaat voor vermenigvuldigen. Dus ik zal eerst die macht moeten uitrekenen. Dus ik krijg i tot de macht 11 tot de macht 2. Geeft i tot de macht 11 maal 2. Oftewel i tot de macht 22. Ik heb mijn 3i nog voor staan. Geef 3i keer i tot de macht 22. Wat zie ik nu? Een product van machten. Die i heeft eigenlijk een exponent van 1. Nu ga ik de getallen met elkaar vermenigvuldigen. 3 maal 1 geeft 3. i tot de macht 1